Hoi, hier is Laura. Ik ben in uh, Italië, op een geweldige plek. Helemaal in het zuiden, bij de hak, aan de zee. En ik wil met jullie gaan hebben over hoe je als consultant of interimmer je dienst kunt opschalen. En dan wil ik het verhaal vertellen van Barbara, een klant van mij. En zij werkte altijd als interimmer en moest naar bedrijven toe, was de hele week daar zoet mee. Ik kreeg nieuwe aanvragen van klanten om haar dienst te leveren, maar moest nee zeggen, want ze was al, haar tijd was al helemaal op. Nou, ik ben uh, dit jaar met haar aan het werk en we zijn bezig om die dienst op te schalen, zodat zij vijf klanten tegelijk kan hebben. En ze verdient nu al twee, twee ton met één klant, dus dan kan ze een miljoen gaan verdienen. En ik wil gewoon, als jij ook in die situatie zit, dan dus wil ik jou ideeën geven wat je ook kunt doen. En dat is dus inderdaad voor intrimers, uh, organisatieadviseurs of trainers die, die heel veel naar bedrijven toe moeten. Uh, veel uren maken, uh, eigenlijk weinig vrijheid hebben, weinig vrije tijd ook. En dus helemaal afhankelijk zijn van oh, die uren. En, en ook niks verdienen als ze die uren niet maken. En, en is helemaal af... dan, ja, nou, wat het misschien kan allemaal wel. En u kunt het jaren doen. Maar wat ik vooral als, als uh, probleem hoor, is dat het eigenlijk ook wel heel saai is. is een, want je bent eigenlijk een soort medewerker. Je, je moet vaak ook aanschuiven bij vergaderingen. Je staat ook bij de koffiezetapparaat, zodat je de roddels van het bedrijf uh, aan te horen, hè, zou ik maar zeggen. Eigenlijk alles wat niet nodig is. Heel veel dingen die niet het resultaat uitmaken, maar wel heel veel tijd kosten. En je werkt één op één. En je bent eigenlijk een medewerker. En ik denk dat gewoon veel mensen het verlangen hebben om echt ondernemer te zijn. En, en misschien herken je dat, ik weet, ik weet dat het ook heel veel mensen niet aanspreekt, die vinden het best zo. Prima. Ja, maar als jij zoiets hebt, hey, ik, ik zou eigenlijk wel echt zelf een, een eigen schaalbaar product willen maken. Creëren, verkopen en dan veel meer kunnen verdienen. Uh, veel meer vrije tijd hebben, want dat is allemaal mogelijk. Je kunt, uh, jezelf vrijheid geven, je kunt jezelf locatie onafhankelijk maken. Dat zijn allemaal interessante dingen. En um, ja, natuurlijk zeggen mensen altijd van uh, ik verdien al genoeg, en twee ton is al genoeg. Hè? Dat zei Barbara eerst ook. Ik verdien al genoeg, ik heb alles al Ze heeft al een Porsche, nee serieus? En, maar daar gaat het niet om. Het gaat om dat je je talenten inzet om iets op te bouwen wat fantastisch is. En daar kun je heel veel mensen mee helpen. Het gaat niet alleen om jou. Jouw bedrijf is niet alleen voor jou. Maar het is voor een hele gemeenschap. En als jij miljoen verdient, kun je veel meer betekenen voor de gemeenschap. Dan als je alleen maar twee ton verdient. En je hebt het ook nog heel erg druk de hele tijd. Nou goed, hè? dus als het jou aanspreekt, dan wil ik uh, jouw ideeën geven. Ik, ik denk persoonlijk, als je er niks aan gaat veranderen, dat het ook niet zal veranderen. Er is dus, dus niets wat, wat dit gaat veranderen, als je niet zelf hier de beslissing neemt om dit te veranderen. Want dan gaat het ook niet minder druk worden. Je gaat niet minder afhankelijk worden van die uren. Je, je gaat dat eigenlijk niet oplossen. Het zal altijd hetzelfde blijven. Tenzij je echt iets gaat veranderen in de manier waarop je werkt. En je businessmodel en je visie waarop je klanten kunt helpen. Um, Oké, okay, dus. Hoe pak je het aan? Want nou, hoe is Barbara mee aan het werk? Nou, ik denk de eerste stap die je moet zetten, is dat je dus niet meer je uren centraal stelt. Eh, wat je allemaal kunt, of je vaardigheden, of je ervaring, of wat dan ook. Het gaat nu echt om het verkopen van de resultaat. Dat is het grote verschil. Dit gaat het grote verschil maken. In het geval van Barbara, zij is expert op het gebied van shared services. Ja, het resultaat is natuurlijk dat zo'n, en dat is trouwens... Ja, voor, al, voor alle bedrijven eigenlijk heel interessant, kostenbesparing, toename van de omzet. Het zijn eigenlijk altijd in, heel goed in cijfers uit te drukken waar het om gaat bij bedrijven. En, nou, en ook in haar geval wordt dat uh, resultaat centraal gesteld. Dus niet haar uren. Dat wil zeggen dat ze ook vrijheid krijgt om dat resultaat te leveren zonder dat zij ze het zelf hoeft te doen. En dus dat is dan de tweede stap. Eerst, als eerste stap heb je het resultaat. De tweede stap is hoe ga je dat resultaat bereiken. Het zit er niet meer dat jij bij de vergaderingen bent. Maar je gaat kijken wat kan zorgen dat mensen in die organisatie dat resultaat bereiken. Wat hebben ze nodig? Welke stappen moeten ze zetten? Wat moeten ze leren? Wat moeten ze kunnen? En welke verantwoordelijkheden zijn hier? Welke taken moeten verricht worden? Welke bevoegdheden, ho ho bevoegdheden horen daarbij? En dat ga je in kaart brengen. Dat is je programma. Daarin zit dus ja, het verdelen van taken, zodat iedereen daaraan meewerkt om het resultaat te behalen. En jij bewaakt het als, als uh, leider hiervan. Jij zorgt dat het resultaat ook echt bereikt wordt en je rapporteert daarover. Maar dat wil zeggen dat je dus niet de hele tijd meer naartoe moet. Dan bespaar je heel veel tijd. En in die tijd maak je mogelijk dat je andere organisaties kunt gaan helpen. En zo kun je dus schaalbaarheid bereiken. Je gaat met drie, vier, vijf organisaties gelijk werken. Als je mensen hierin opleidt, je kunt een team hierin opbouwen. dan kun je misschien wel tien of twintig mensen, twintig bedrijven hiermee helpen. Er zal ook een deel misschien online overdraagbaar zijn. Want jij hoeft het niet de hele tijd meer uit te leggen. En dat kost allemaal heel veel tijd. Maar je zorgt dat mensen op een andere manier van jou kunnen leren. En dat bespaart je heel veel tijd. Je hoeft het maar één keer te ontwikkelen. Nou, zo ga je dus je programma vormgeven. En je gaat het uitvoeren. Je gaat heel veel leren. Je gaat bijstellen. Je gaat nieuwe klanten ervoor zoeken om... Dan die schaalbaarheid te krijgen. Dat wil zeggen ook, dat is de derde stap zou ik zeggen. Dat je het moet gaan marketen en gaan verkopen. Want je bent nu niet meer één op één aan het werk. Dus dat je via de middeler dit werk krijgt. Alsof je een soort sollicitatie moet doen iedere keer. Je gaat nu echt als een ondernemer te werk. En je gaat kijken hoe kan ik deze dienst marketen. En hoe kan ik hem verkopen. Want er worden heel nieuw, nieuwe vaardigheden in jou aangesproken. En je gaat uh, kijken hoe kan ik die bedrijven vinden. En, dus, en, en voor bedrijven is marketing eigenlijk heel simpel. Het gaat allemaal om het geven van heel goede informatie waarmee je die manager heel erg helpt. En die zit te springen om nieuwe informatie, hè, nieuwe ideeën. Heeft Hij hetzelfde druk voor om het allemaal uit te zoeken. Dus jij levert iets waar hij heel veel aan heeft. Het kan zijn een workshop die je geeft. Of een, een case study dat vind Ik vind altijd een heel goed marketing instrument. Waarin je het beschrijft. Je, je maakt een rapport. Het kan ook een video zijn. In ieder geval je geeft informatie. Je gaat het verspreiden. En je gaat daarmee in gesprek komen met klanten. En dat is wat... En als je dat heel goed organiseert, dan heb je dus voortdurend gesprekken. En zo kun je je dienst schaalbaar maken. Maar omdat je al met één klant waarschijnlijk heel goed verdient. We spreken over bedrijven waar je werkt. heb je nog niet zoveel nodig om heel goed te verdienen. Maar hoe zou het voor je zijn als je het alleen al zou verdubbelen hè, wat je nu verdient. Dat, dat kan echt wel interessant zijn. Dus je gaat het heel goed markten en je gaat het heel goed verkopen. Nou, als je dit allemaal goed leert... Ik zou zeggen, zoek er hulp bij, mensen die dit uh, al eerder aan de hand hebben gehad. We, we hebben zelf al tientallen mensen hiermee begeleid, eigenlijk al de afgelopen jaren, heel veel. Als je dit niet onder professionele begeleiding doet, en denkt, ik ga het zelf doen, denk dat je vastloopt. Ik ben heel eerlijk, want uh, alles trekt aan je. Dus je bent aan het werk bij een bedrijf, ze zeggen, kun je ook nog dit doen of dat doen. En voor je het weet, als je droom vervlogen, en dan gaat het helemaal niet gebeuren. Dus je hebt iemand nodig die je vasthoudt, accountable houdt. Maar ook heel veel vaardigheden leert hoe je dit slim aanpakt. Je wil natuurlijk een goede prijs kunnen vragen. Je wil dat het onder jouw voorwaarden gaat. Die moet je mee verkopen. Je verkoopt niet alleen je dienst, maar ook de voorwaarden waaronder je werkt. Jouw programma aanpak. Dat moet je allemaal leren. En als je daar zoiets van hebt. Ik vind het interessant Laura. Help me hierbij, dit, dit inspireert mij, ik heb zin om dit te doen. Ja, dat, dat moet er zijn, dat je echt denkt van, wauw, ik ga iets nieuws doen. Wat ik eerst deed was een beetje saai en op uitgekeken. Of, of ik doe het allemaal, oh, ik wil het veel slimmer doen. Ja, dan ben je welkom om bij ons aan te melden. Ga met ons hierover in gesprek. En wat voor nu heel erg interessant is, is dat we in begin april gaan we weer het beter event doen. En dat gaat speciaal hierover. Dat is hoe je, je programma's kunt verkopen aan bedrijven. Voor mensen die allemaal business to business werken. En, ja, en dan kun je ik, net als Barbara hele slimme nieuwe dingen leren. Ja, dan, dan, dan, dan ga je echt leren wat je moet zeggen nou, om, om, het, uh, om een ja te krijgen. En misschien is die prijs wel twee keer zo hoog waard als je zelf denkt. We, wij kunnen altijd heel goed zien wat, wat iets waard is. En, de mensen die bij ons komen, die gaan gewoon meer vragen. En dat, dat maakt het heel veel waard om, om bij ons te komen. Um, dat is dus het beter event. En als je zoiets hebt, ik, ik wil meedoen. Ik vind altijd, je moet eerst het, het leren te verkopen. En dan het creëren. En heel veel mensen beginnen met eerst creëren. Ik sprak laatst een organisatieadviseur die dit ook al een hele tijd van plan was. Maar hij had niet geïnvesteerd. En op een gegeven moment vroeg ik, hoe gaat het? En toen zei hij, ja ik, ik ga dat, uh... nou het was zes, zes maanden daarna, zei die ga ik mijn eerste programma draaien. Want hij was bezig dat programma helemaal te ontwikkelen. Maar ik heb zoiets van het eerst verkopen. Want het, het creëren komt vanzelf als je het verkocht hebt. Het gaat veel sneller. Het leren van de vaardigheden om te verkopen maakt dat je op een gegeven moment denkt, ik heb het verkocht. Daar begint het mee, het begint met het leren. Je bent heel erg welkom. En we hebben natuurlijk weer een beperkt plaats. Dus uh, geef je tijdig op. En uh, nou, ik ben erg benieuwd. Ik hoop dat het uh, leerzaam voor je was. En als je nog vragen hebt, dan altijd welkom. Nog even uh, kijken hoe het hier uitziet. Zo mooi hier, joh. Oké, okay, nou ik, ik hoop dat het uh, inspirerend was. Je hebt maar één leven en als je investeert in jezelf en het beste uit jezelf haalt, dan word je beloond. Zo is het.